Toen ik hier in Oldenzaal begon als adviseur lokale sport, trof ik een geweldige leuke gemeente aan, SportMinded. Inmiddels een vastgesteld sportakkoord. En ik ben toen aan de slag gegaan in samenwerking met Francisca van der Schilde en met Bart van den Einde. Om met name de structuur voor de, het sportakkoord, de borging van het sportakkoord, goed neer te zetten. Ik ben eigenlijk begonnen met zo'n een compliment te geven over het sportakkoord. En toen hebben we gekeken van welke dingen komen er dan nu uit voort en welke dingen zouden beter kunnen. En hebben toen met name gekeken van, goh we hebben nu zijn, met 2021 we hebben een sportakkoord. Maar hoe kunnen we nu ook zorgen dat in 2030 deze structuur en deze cultuur goed geborgd is? En ben toen in overleg gegaan met de gemeente Oldenzaal om te kijken of de buurtsportcoaches inderdaad een nadrukkelijke rol konden krijgen in de borging van het sportakkoord. De samenwerking in de Oldenzaal is eigenlijk uh, tot stand gekomen door de, samen met de adviseur-lokale sport. De buurtbeweegcoach, verenigingsondersteuner Francisca. En ik als formateur van het Sportakkoor. En we hebben daar allemaal een rol in. Maar we hebben natuurlijk het gezamenlijke doel om de vitaliteit van sportverenigingen te verbeteren. Daar hebben de bonden een rol in, de verenigingen zelf. En wij kunnen dat met elkaar heel goed faciliteren. Nou, een concreet resultaat van de inzet die we met z'n allen gepleegd hebben... is dat de buurtsportcoach, Francisca van der Schilder, die al een taakstelling had richting de sport... Uh, uiteindelijk ook een cursus heeft mogen volgen bij het noc NSF. Uh, Beter geschoold is, maar nu ook daadwerkelijk uh, binnen haar taakstelling een aantal uren heeft gekregen om verenigingsondersteuning, clubondersteuning te bieden aan verenigingen in de gemeente Onderzaal. Nou, als je terugkijkt naar mijn rol als adviseur lokale sport in dit proces, is met name mijn advisering van belangrijk, uh, belangrijk geweest. Dat ik ook gestimuleerd heb van uh, gemeente Olderzaal ga die buurt in een andere positie uh, brengen. Want er is vrij veel gerealiseerd. Inmiddels ook bereikt dat de buurtsportcoach een belangrijke rol vervult als clubondersteuner richting de Oldenzaalse verenigingen. Ook een binding heeft gekregen, ook contact heeft gekregen. En dat heeft inmiddels geresulteerd in een groot aantal trainingen en workshops die we aan hebben kunnen bieden ten behoeve van die clubs. De inbreng van adviseur Lokale Sport heeft ervoor gezorgd dat verenigingen veel actiever op zoek zijn gegaan naar hun eigen behoeften. Uh, moet het bestuur versterkt worden, moet de kennis uh, uh, van de trainers bijvoorbeeld versterkt worden en de adv adviseur lokale sport heeft dat met name geïnitieerd en gefaciliteerd en brengt daarmee de verenigingen op een hoger uh, niveau. Sportbonden hebben natuurlijk verenigingsadviseurs die actief zijn in de regio, maar die hebben maar beperkt tijd en ook beperkt middelen beschikbaar om daadwerkelijk ter plaatse actief te zijn. En dit is echt een toevoeging daaraan. Op het moment dat je nu merkt dat trainers aanbiedingen krijgen om een cursus aangeboden te krijgen van die sportbonden, dan zie je dat er een prima wisselwerking is ontstaan. Als je naar de toekomst kijkt in de gemeente Oldenzaal is er een mooie koppeling ook gemaakt tussen het sportakkoord en het preventieakkoord. De lijnen zijn ook nadrukkelijk uitgelegd voor meerdere jaren. Dus ik denk dat op deze wijze met name de verbinding tussen allerlei sectoren, niet alleen maar sport, maar ook club en sport overstijgend, geborgd zijn. En dat die zeker nog nieuwe resultaten met zich mee gaan brengen. De toekomstverwachtingen hier in Oldenzaal zijn wat mij betreft dat we met de kerngroep zoals die nu geformeerd is door kunnen gaan. Dat het niet ophoudt in 2022, maar dat we de komende jaren eh, met die kerngroep de sport in Oldenzaal nog beter kunnen versterken.